Wereld vol stijgers. Wow, oh, we zijn er gewoon weer. De stijgerling. Op... Yo mensen, leuk dat je er weer bent. We zijn vandaag alweer in de Efteling. Ja, we wonen er. Mijn laatste vijf video's zijn van mij in de Efteling. Super nice. Maar vandaag gaan we weer naar de Efteling. Want we hebben een doel. En die missie is... Ben ik jouw missie? Nee, jij bent niet mijn missie man. Nee, wij gaan vandaag op zoek naar de liefde. Huh? Ben ik wel? Ah, wat is dat geluid? Eh, eh? Wat gaan lief ik, hè? Welkom bij deze uh, vlog en zo, weet je wel. Het is gewoon altijd superleuk. Yo, Ingmar! Goeie. Hey, waarom? Vandaag hebben we twee missies, twee doelen. Ja. Eigenlijk één, maar de tweede is ook zo meteen even poffertjes halen. Want daar heb ik ja, wel zin in. Even. Maar de tweede is, en is nog belangrijker, liefde. Oh, liefde? We moeten liefde vinden, man. Oh, hey, lekker snoepen. Oh, kijk Het oh. oh, is zo mooi! Zo mooi. is zo dit is nou wat er gebeurt als je een Efteling gekkie loslaat in de Efteling. Ik ben hier voor de eerste keer en ik denk echt van. Is wat dit een is dit? attractie of is hij ah, aan verbouwen? Nee. Nee. Dit is het pop-up sprookje Alice in Mondeland. Is het wanneer Hij gaat uh, wanneer open? Doe je. Uh, we gaan lekker ijs eten. Ijs, Hugh, Oh, deze Oh, yes. Oh, yes. Ik heb een vraag voor jou, Dion. Oké, okay, vertel. Heb jij al liefde in je leven? Ja, de Ik bedoel al bedienen. Love you baby. Hoe voelt het om liefde te hebben in je leven? Ik denk wel. Hart. Hart? <coughs> Yuba, heb jij liefde in je leven? Jawel. Ja, ik denk het wel. Hoe, voel, hoe voelt het om liefde te hebben in je leven? Ja, denk wel goed. Je denkt wel goed? Ja, ik denk wel. Vincent. Heb jij heb jij de liefde in je leven? je kwaliteit. ja, dat van jezelf. Disney. <laughs> ja, dat <laughs> Ja. Snap ik wel. <laughs> ik weet niet of ik met de goede juiste personen ben gegaan om liefde te vinden, als je, maar, als als maar... Crash, Oh, wat af, fuck? <laughs> als wij deze vlog zien, wil ik nog wel even zeggen. Ingmar, heb jij eigenlijk liefde? Ja, een vis. Oh ja, ja. Ik wou dat ik iemand had, zeg maar, die naar mij keek als hoe jij naar je vissen keek. Ja, dikke vissen. Oh my god. Vincent, jij hebt dit even geregeld voor ons. Jij hebt even vip tickets geregeld. Ingmar, heb jij nog één laatste woord? Poepenkak. Dat zijn drie woorden. Ga ik liefde vinden in de Efteling. Hij helaas van die hebben waren, dus even goed verder zoeken. Waarom heb jij eigenlijk liefde in je leven? Uh, ik heb alleen maar liefde van mijn mooie community. Aha! Hallo! Hallo. We hebben net een bier. Oh! Bier. oh. Bier. Een biertje. Bier. bier. Nou! Een tap. en een wijsje. Oeh, lekker jumpilaertje van de tap, dat is wel Jupilair. goed hè. Uh, poffetjes met warme aardbeer, chocoladesaus. en zo. Ja, slag om, hè. Ja? Is, dat, is, dat, is dat een vraag? Ja, ja, is het of, uh... De naturel. Zo gebarend is. Dat wel? Mag ik de grote? De grote okay. Maar, en uh, ik heb ook een vraag. Mag ik, mag ik een vraag stellen aan jou? Hoe, hoe kan ik liefde vinden? Ja, dat is heel moeilijk. Poffertjes eten. Ja, nee, heel niet. veel poffertjes eten? dat is bij de chef een ijs. Oh, oh oké, okay. oh, okay, dank je ja, wel. Zie je de liefde van de chef? Zo, dat is een goede. Ja, oh, okay. Ik heb de witte chocoladesaus besteld. zo is ook liefde van de shirt. Oké, okay, dankjewel. Even speciale In de 18e eeuw. Bands of Rush. Called de gold riders. Ja, je moet. Lopen man, maar. Ga, ga, ik, ga ik hier mijn liefde vinden? Ja, kijk daar. Denk maar, ga ik hier mijn liefde vinden? Nou, vast wel, je zou net wel gelukkig mee het lopen, dus eh. Uh... ik ga even mijn beste versiertrucs gooien. Oké. Okay. Werk jij bij Albert Heijn? Want jij mag gaan zijn. En dan is het dadelijk. maar is het het of de mag zijn? Ik heb het gevoel, Ingmar, dat ik hier mijn liefde ga vinden. Ja, ik hoop het is, genoeg... is dit mijn liefde? Zeg zijn genoeg weinig Is dit al mijn liefde? Wil jij mijn liefde zijn? Skip je gewoon. Ze me. Skip je gewoon. Ik kan, toch... ik kan hier dus ook niet mijn liefde vinden. Ik ergens anders mijn liefde moeten vinden. Ja, we gaan maar zoeken naar een andere plek. Ja, we moeten een andere plek pakken. Ik heb helaas nog steeds geen liefde Fink kunnen op. vinden. En het park gaat bijna dicht. Het is kwart voor zes en we gaan nog even in de Vata Morgana. Dat is mijn laatste hoop. Ik heb nog chickies binnen in de Vata Morgana. hè? we gaan eentje verzieren. Ja? Ze staan allemaal in schaarse kweten en rokjes en al. Ik hoop echt dat ik liefde ga vinden in de Vata Morgana. En op dat moment spotte ik een leuke dame. Dit was mijn kans om de liefde te vinden. Maar dit was het gesprek. Hallo. Hi. Hi. Oh... Ze liep door en daardoor kon ik uiteindelijk geen gesprek starten. Het was echt heel akkerd, want daarna stonden we ook nog samen in de rij. Een beetje genoten van de Eftelingen. Ah, ik heb he? genoten van de Eftelingen. Jij dan? Ja, ik vond, ik vond het echt een leuke dag. Nou, we ook ook met elkaar doen, gewoon weer Ja, zien maar dat is ook gewoon een, een keer leuk. Want de laatste keer was het Demi Damien toen, dat was me op kocht eigenlijk. Ja. En ik heb Barend voor het eerst ontmoet, wat super vet was. Dus even kijken hoe het met Barend gaat, hè, jongens. Want uh, Barend, heb je ja. je liefde nou al gevonden? Nee. O. Oh. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb wel, ik heb wel iemand aangesproken. Dat is al wat. Dat is wel wat, maar het is nog niet de liefde. Het komt wel barend. Nee! Nee! nee! Liefde! Ik dacht al in de hefde, ik Nee. Weet jij waar ik de liefde kan gaan vinden? Laat het even weten in de reacties. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, net zoals altijd. En dat is, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!